Hallo allemaal en superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag heb ik een, box, een unboxing video voor jullie. Want ik heb net een pakketje binnengekregen, maar ik moet er dus nog meer binnenkrijgen. Dus deze video worden verschillende stukken gemaakt. Zijn jullie benieuwd wat ik allemaal besteld heb? Vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. Oh, als eerst heb ik hier een mega grote doos, alleen kan ik hem niet aan jullie laten zien. Want er staat op van waar dat is. En ik zeg dus niet waar ik mijn spullen in koop. Want ik verkoop ze zelf ook door. Dus ik ga die doos eventjes openen. Want die doos is super groot. En er stond trouwens dat die 6 kilo weegt. Dat is ook best wel zwaar. Oké, okay, de doos is open. En. Er zit heel veel papier op. Dus die haal ik even. Hier een factuur en mijn bestelling, dus ik zal het eventjes laten zien aan jullie. Zo ziet alles eruit. Hier zitten verzenddozen in. Hier, als ik hem eruit krijg. Dit zijn de verzenddozen. En dit zijn ziplockzakjes, maar ik zal het even beter laten zien. Oké, okay, dus dit zijn de verzenddozen. En het formaat is A5. Dit zijn de verzenddozen. En ik moet die dus nog allemaal in elkaar steken, maar die zien er wel allemaal heel leuk uit. En het zijn gewoon witte versentelsen. Dan heb ik hier een, ja, een doosje of wat het ook is. En hier steken normaal gezien ziplockzakjes in. Dus ik ga dat even proberen te openen. Want dat is echt, wel, dat is echt groot. Dus ik ga dat even openen voor jullie. Zo. Wow, hier zit ik alle zakjes in. Hoe cool kijk. Dit zijn alle zakjes. En het is volgens mij verpakt per ronde. En in totaal steek ik er duizend in. Dus dit zijn deze. En ze zijn trouwens zo groot. Zo groot ongeveer. En ik heb nog een doos met ziplockzakjes. En dat is een kleinere ziplockzakjes. En die steek in dit doosje. Dus ik ga het even dus openen. Zo. Op wel, bel, tenminste. Precies zo. En dan ziet het hetzelfde uit. En die zijn zo groot. zijn een stuk kleiner. Maar echt. Heel schattig. Dus hier heb ik er ook duizend van. En binnenkort komen die dus op mijn website te staan. Uh, je kan ze ook bestellen via mijn Instagram. Oké, okay, eerst zijn vandaag twee pakketjes al binnengekomen. En die liggen dus hier. Maar eentje heb ik al geopend, want ik kon echt niet wachten. Ik was super excited, want ik wilde graag weten wat erin zat. Maar eigenlijk ik wist al wat erin zat, alleen ik wilde het gewoon super graag openen ook. En daar zetten deze oorbellenhaakjes in. Het zijn allemaal ronde oorbellenhaakjes. Zo zien die eruit zijn. Allemaal ronde oorbellenhaakjes. En ik heb er 50 in het goud. dan 100 in dit zilver. En dan ook nog 100 in dit zilver. Ik ben er echt heel heel heel blij mee. En... De zilveren verkleuren normaal gezien niet. Dus die zijn roestvrij staal. Alleen de gouden verkleuren wel. Dat is nog een minpuntje. Maar ik heb binnenkort op zoek naar roestvrij staal. Dus ja. Dan gaan we door naar het volgende pakketje. En dat is dit pakketje. Dit heb ik gedaan met een samenwerking Met iemand. Een heel lief meisje. En ik hou mijn hand voor mijn adres. Maar we gaan het nu unboxen. En ik had het. Ik had dus een samenwerking met een meisje gedaan. En dat is echt een heel lief meisje. En ik heb ook nog een samenwerking met iemand anders gedaan. Dus dat komt binnenkort ook binnen. Misschien vandaag al. Maar dat weet ik nog niet. Maar ik ga nu heel even openen. Kijk hoe leuk. Er zit een regenboogproppet in. Oké, schattig. En Hoe ziet de poppet eruit? Het is een regenboog. Echt super leuk. En zo maakt het, dit geluidje maakt het als ik erin druk. Oh, dat geluid is echt een keer leuk. En hier, hier, aan deze kant maakt dat minder hard geluid. Maar dat is echt heel leuk. En dit zijn trouwens haakjes. Zo, zo zien jullie deze misschien beter nu. Oké, okay, ik heb net deze twee superleuke pakketjes binnengekregen. En ik ga ze nu unboxen. Ik zal beginnen met dit pakketje. Dit heb ik dus gekregen met een ruil samenwerking. Ik ben echt heel nieuwsgierig wat er allemaal in zit. Ik vind die envelop ook super leuk. Echt heel leuk. Oké. Okay. Als eerste zie ik hier een zakje. Met een sticker erop. En ik ga de sticker er even afhalen. Zo. Echt heel leuk ingepakt. Echt super leuk. Oké. Okay. Ik ga het zo open doen. Het zo. Zo. Ik zie hier een stippenzakje. En is er zit nog confetti in. Hier heb ik een stippenzakje. Hier zit ook confetti in. Maar echt heel leuk. Even een stippenzakje open doen. Kijk okay, cool. Zo. Hier zitten hartjes kralen in. Zo een mix. Echt super leuk. En dan heb ik hier de zwarte en witte hartskralen. Ook echt heel leuk. En dan hier ik zes vlinderbedeltjes. Super leuk. en er zit glitter in sommige vlinderbeelden echt heel schattig en dan hier heb ik een bedankkaartje staat ook bedankt echt heel leuk ik wacht de camera van binnen om dan ga ik nu dit pakketje unboxen en hier zitten in die ik besteld had bij iemand en een winnaarspakketje want ik had iets gewonnen dus dat ga ik eventjes open doen als ik het op het krijg want het is heel goed dichtgeplakt met plaatband. Dit is ja, echt heel leeft. Zo, oh, ik was niet dichtgeplakt. Zo, dat aan het lekker. Zo, netjes zo in. Oké, okay. okay. wat zit hier allemaal in? Oké. Okay. Als eerste heb ik hier het winnaarspakketje. Het zijn letterskalen, haakskalen. Twee van die harte bedels. en zwarte kralen. Echt super leuk. En dan zitten hier de oorbelletjes in. Zo ziet dit zakje eruit. Echt heel schattig. En hier zitten normaal die oorbelletjes in die zelf had. En die zien er zo uit. Heel schattig. Ik ga hier even uithalen. En zo zien jullie. volgens mij zijn we vandaag 3 maart. En er zijn twee hele leuke pakketjes binnengekomen. Dus nog één. En ik ga beginnen met dit pakketje. Dit is van Twins en Confetti, wat ik heb binnengekregen. En dat is nog een laat verjaardagscadeautje voor mij. Ze hadden een verjaardagskadootje later opgestuurd. Dus ja, dit, dat zit hierin. Ik weet, ik weet eigenlijk echt niet wat hierin zit. Dus we gaan dat nu openen. En dat is echt heel lief van hen. Ik ken hen niet persoonlijk, maar ze wilden nog een verjaardagskadootje opsturen. En voor de mensen die zich afvragen wanneer ik jarig was. Ik was jarig op 6 februari. Oké, okay, maar we gaan het nu openen. Wow... Hoe leuk. Twee tinnen. confetti armbandje Kijk. Ik vind de kleurtjes echt heel leuk. Super lief. Dus dit heb ik gekregen als laterjaarskadeautje van hen. Ik zal hun accountje eventjes in Ze zijn echt super lief. Um, en dan ga ik dit pakketje open doen. Dit heb ik besteld bij een Sierra account. En een heel lief meisje. En ik ga dat nu open doen. En kijk die sticker. Hoe leuk. Um, hoe ga ik het open doen? Dat is heel dicht. Heel goed, dichtgeplakt, Dus, ik ga het even openen. Oké. Okay. Oh, kijk hoe leuk. Oh my god. Oké, okay, um, ik ga het er gewoon als eerste uithalen. Als eerste zie ik hier kralen en smiley kralen. Twee smiley kralen. Echt heel leuk. Super schattig. Dan heb ik hier een extraatje. En dat zijn hartjes wat kraaltjes en een armbandje. Dit extraatje. Ik ga de armbandje er even uithalen, want ik vind dat super mooie armbandje. Ik ga het ik het maak, een aan aanleemen. Ik heb hier elastiek gemaakt, dan past er normaal gezien. Oh, kijk ik mooi. Echt super mooi. Dan gaan we verder. En hier zie ik deze twee armbandjes staan op Never and Up. Want zij give. En dan krijg ik een van die twee. En iemand anders die ik ken, krijgt dan het andere. En dan hebben ze drie armbandjes samen. Echt heel leuk bedacht. Dan hier heb ik een zakje met nog meer kleurde hartjeskralen. Super schattig. Um, als volgende steek hier nog twee zakjes kralen in. Hier twee. Echt super schattig. En dat was het. Er ik steek ook nog koude in. Drie koude Maar dit was het. En er zit ook nog een kaartje bij. Ja, ik ga even lezen. Hoi, oh, super leuk dat je hebt besteld. Love you. XXX je bestie. E wacht, wacht, wacht, wacht. Hey, super leuk dat je hebt besteld. Love you. zie je bestie, Noah. Vergeet... Vergeet ook zeker niet... Mijn website te checken. Ik ga zeker een website checken. En ben een heel lief meisje. En trouwens, als je dit kijkt, I love you more. Dus ja, dit is wat ik allemaal heb gekregen. En ik denk dat ik nu wel de video ga afsluiten. Want anders gaat het een heel lange video worden. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Wat doe ik? Niet uh, opnieuw. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet te abonneren op dit kanaal. En geef deze video een dikke duim omhoog. En tot de volgende keer. Doei!